Hier, wat is Elan C? Nou ja, echt al die namen komen allemaal het naar voren. Is, ja, Elan C, echt. ik heb er ja, nog nooit, nooit van gehoord. Nou. Elan C is een filler, uh, we gebruiken het niet zo heel veel in de praktijk, maar het is best wel een hele fijne filler en het is in heel veel gevallen kan het echt wel een, nou vind ik het wel een meerwaarde in onze praktijk. Nou, okay, wat is het? Ja, yeah, wat is het? Elan C is een filler uh, in, die geplaatst wordt in de biostimulatoren, dat betekent de middelen die het collageen stimuleren en daar vanuit dan ook volume maken, ja. uh, het is uh, een gel met polycoproctelane. En een oh, dat vergeet ik zelf ook niet. gel. Nou ja, echt. Vind je het erg als ik dat niet herhaal nee, in de samenvatting? <laughs> en, uh, maar uh, wat het, mijn punt is, is, is daarmee. Je krijgt een direct resultaat, direct effect. Ja. En direct vanuit dat gebeuren wordt uh, eigenlijk stokje overgenomen door het lichaam, dus dat is een bivazische biostimulaat, dat hoef je ook okay. allemaal niet uit te leggen. Nee. Uh, maar waarvoor, waarvoor kan je het gebruiken? Uh, ja. nou, het feit is, is, wat het grote voordeel van ELANC is, is dat het relatief lang aanhoudt, 2,5 jaar. Dat is zeker een voordeel. En, uh, je kunt het, ik gebruik het meestal, ik vind het fijn om het diep in te spuiten, ja. dus dat betekent voor Juk. Slapen, ja. jukbeenderen, kaaklijn kan je het gebruiken, maar niet voor de oppervlakkige rimpeltjes of bijvoorbeeld onder de ogen zou ik het niet voor gebruiken. Uh, maar echt voor volume. Volume, volume. Ja. ja, wat dieper uh, zit in de problemen. Ja, zeg maar. ja. Oké, okay. en uh, wat mensen die het gaan gebruiken, elan C, wat, wat kunnen die verwachten ervan? Ja. Nou ja, er zijn verschillende vormen van elan C. Uh, sommige die heel kort werkend zijn, maar ik werk gewoon met de meest lang werkende en die houdt ongeveer 2,5 jaar aan. Ja. Uh, en uh, ja goed, het effect is dus dat je 2,5 jaar dus dat volume uh, creëert. Ja. Nou duidelijk, ik uh, ga hem samenvatten hier. Ja. Uh, we hebben het dus over Elan C. En Elan C is een filler die met name wordt gebruikt voor de wat uh, dieper liggende problemen. Zoals bij de slapen, de jukbeenderen en de kaaklijn. En het, kaaklijn. Houdt, kaken, ja, en het houdt gewoon uh, best lang aan, 2,5 jaar. Dus dat is uh, zeker een groot voordeel. Ja, ja. prima.